Dat klinkt beleefd. We hebben nu alle onderdelen van de prosodie gehad. Ben je klaar voor de quiz? Ga naar nt2spraak.nl slash Veel succes!